Ik weet nog, de eerste dag toen ik uh, mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had ja. en ik over die drempel liep, toen dacht ik, dit is van mij. Je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat uh, Google die wordt steeds minder gebruikt. De oude strategieën van een paar jaar geleden van, was van oké, okay, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja, ja dat is helemaal niet meer nodig. Waar liggen de kansen voor bedrijven en merken op het gebied van contentmarketing? En hoe geef je leiding aan een sterk groeiend contentmarketingbureau? Daarover praat ik met Dolly van den Akker. Zij is CEO van de MPG Groep. Dolly, vaart welkom. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, more than welcome. Uh, sterk groeiend, zeg het dan goed? Ja, inderdaad. We hebben echt afgelopen jaar nog twee social bureaus overgenomen. In de COVID-tijd, dus dat was uh, zeker een uitdaging. Ja. Maar uh, we hebben inderdaad focus op sterke groei. Want we willen echt binnen een paar jaar uh, een groot uh, netwerk in Nederland neerzetten. En ook uh, in de Benelux. Je bent ondernemer geworden, hè? Ja, 2019 toen ging uh, eigenlijk onze moeder Rote Smeets Groep. En de zusjes, dus de drukkerijen die Rote Smeets had in Nederland gingen allemaal failliet. Mm. Uh, nou, wij waren gelukkig een heel gezond onderdeel, dus kwamen in de etalage te staan. Nou, toen waren er 15 gegadigden die wel interesse hadden om MPG te kopen. Dat snap ik. En uh, nou ja, uiteindelijk is daar Globitas uitgekomen. Maar dat, wij, dat is niet zozeer een moederbedrijf als wel een investeringsclub Het is toch? een investeringsclub, maar we werken wel heel intensief samen. Want daar zitten ook mannen met een groot netwerk. Ja. Dus dat is, uh, is heel prettig. En uit de media, hè? Arthur Clement, En ook inderdaad, ja. Arthur Clement komt uit de media. Dus ja. vandaar ook dat we dat netwerk uh, goed benutten. Nee, dus dat is heel prettig. En ben je er zelf ook ingestapt? Ik ben er zelf inderdaad ook ingestapt. Oei, oei, dus ja, je, dus, dus van, want je was CEO zeg maar, in loondienst. Ja, in loondienst. En nu en ben je mede-aandeelhouder uh, van de club. Uh, ja, inderdaad, mede-aandeelhouder. Maar dat geeft ook wel aan hoeveel vertrouwen ik gewoon in MPG heb. En ja. MPG is en was altijd al het grootste contentbureau in Nederland. Mm -hmm. uh, we hebben 90 medewerkers al voor de overnames van uh, de social clubs. Dus uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in. Maar is, is, is er iets het, veranderd voor jou? Het, ik weet nog de eerste dag toen ik uh, mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had ja. en ik over die drempel liep. Toen dacht ik, dit is van mij. Ja. Dat voelde echt anders. Ja. Ik was ook nog trots op de mensen, op de klanten. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel altijd al dezelfde drive gehad. Ook yeah. toen, de, toen we te koop stonden. Van, ik voel me altijd verantwoordelijk. Zeker voor de medewerkers. Ik dacht, ik moet ze naar een veilige haven loodsen. Mm -hmm. En daarna zie ik wel weer wat er voor mij te wachten staat. Ja, en dan verdien je ook uh, om mede-eigenaar te worden, want dat ben je dan eigenlijk ook al. Eigenlijk. Ja, zo ja. voelde het altijd wel, ja. maar ik ja, ik, ik was toch verrast dat na die handtekening dat Anders, het he? nog steviger voelde. Ja. Ja, dus en vijf. tot nu toe nog geen spijt gehad? Nee, zeker nee. niet. Nee. En twee social clubs overgenomen. Hè. Uh, social Inc. was eerst, hè. Ja, uh, met ondernemer Sonja Lot. Ja, Sonja natuurlijk um, uh, bekend. En, en, en met... de Social Club met David Barens ja, als ook. een van de gezichten. Ja. Um, waarom heb je die twee bedrijven overgenomen? Um, we hebben echt een historie natuurlijk in het vertellen van verhalen. en het maken van hele mooie magazines. De laatste vijf tot acht jaar hebben we dat uiteraard uitgebreid naar nou ook veel meer online content, online mm. strategie. Maar we misten nog echt specifieke expertise op het gebied van social. Mm. En zowel Social Inc. als de Social Club hebben daar hele specifieke expertise in. Um, uh, wat ik jou hoorde vertellen op een uh, congres um, was dat je, dat je, een, je, je sett Paid wordt minder en owned wordt meer. Wordt paid inderdaad minder? Ja, nou je ziet dat met name echt het hardcore reclameblokken inkopen. Ja. Dus de standaard tv commercials, dat neemt af. Je ziet dat heel veel bedrijven hun nou, marketingbudget anders inrichten. Hm. Dus er wordt veel meer budget besteed inderdaad aan gewoon owned en inderdaad bord uh, media. Dus daar zien wij ook heel duidelijk de groei op het gebied van content marketing. Consumenten willen niet meer voor de gek gehouden worden, want ze M kunnen alles checken online. Ja, dus het moet kloppen. Maar... maar ik kan me ook voorstellen dat, ook, want content marketing is natuurlijk in principe ooit, omdat je ja. het zelf maakt, maar je kan het natuurlijk ook wel via paid uh, wegzetten. Dus ja. versterkt het een het ander niet ook? Het kan elkaar zeker versterken als je maar heel goed kijkt. Hoe ziet de journey van je consument van je klant eruit? Hmm. Via welke kanalen komen ze bij je? Welke content heeft de meeste relevantie voor ze? Ja. Dus uh, daar, dat moet je heel goed monitoren. Ja. Het kan elkaar zeker versterken. Maar dat is natuurlijk de grootste uitdaging voor heel, heel veel bedrijven. Ja. Dat je ziet dat, uh, nou, dat ook marketing en nog vaak opgesplitst is intern. Hè, degene die echt met de TVC's bezig zijn, die werken samen met de reclamebureaus. Uh, en dan inderdaad content marketing. Ja, ja. Dat ligt vaak bij een ander team die dan weer met bureaus als MPG samenwerken. Mm. Dus ik geloof ook heel erg dat wij ook als MPG veel meer moeten samenwerken met de reclamebureaus en met de mediabureaus. Mm. Want dan krijg je pas echt de mediale strategie. Een andere ontwikkeling die jij schetste was dat bestaande search engines vergrijzen, noemde ja. jij. Wat bedoel je daarmee? Nou wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, Google, die wordt steeds minder gebruikt. Want juist ook door COVID zijn veel meer mensen bijvoorbeeld op YouTube gewoon videootjes gaan kijken. Ja, ja. Waardoor je ziet dat YouTube de nieuwe zoekmachine gaat worden. Ja, dan zal dat Google-worst wezen, want uh, ze zijn zelf eigenaar. Maar, natuurlijk, dat ja. maakt op zich niet nee. uit, nee, maar, nee, nee, maar, nee, maar je ja. moet daar wel als merk van bewust zijn. Ja. Want je, wij adviseren nu dus ook merken, ga echt goed nadenken over je YouTube-strategie. Daar ook, valt nog wel wat veldwerk te want verrichten. Want daar is nog heel veel te doen. En ben je bewust dat het steeds belangrijker wordt om met uh, beelden te werken. Ja. Zowel bewegend als stilstaand. Ja. Want dat is waar consumenten nu behoefte aan hebben. Dus, dus uh, dat kun, bedoelde ik Dus mee. Google ja. is over zijn hoogtepunt heen. Ja, zeker. Aha. Ja. Nee, want, nou, sterk nog, ik geloof ja. dat er nu 30% of zo van de Google resultaten is inmiddels YouTube, YouTube resultaat. Ja. Dus en dus dat dus zal binnen een paar jaar gaat het helemaal doorslaan. Maar pas. daar valt nog veel te winnen. Want er zijn veel merken die YouTube echt nog niet hele, goed nee, hebben. Nee, dat staat volledig in de kinderschool. Ja. Want hebben jullie een klant die dat al heel goed doet... Nee, wij zijn daar met een paar klanten over in gesprek. Doen jullie nog steeds alle handen? Ja. Ah, dat is natuurlijk een schoolvoorbeeld van content marketing, toch? Absoluut. Bedoel, is echt, nou ja, en ook echt de voorloper op het gebied ja. van content marketing. Ja, ja voordat het woordje ja, content marketing was. Uh, ja. ja, was alle handen al bezig. Maar doen zij met niks met YouTube dan? Zij doen ook het een en het ander met YouTube. En zij zijn ook een van de merken die wat dat betreft daar ook het meest open voor staan. Ja. Maar het is nog een heel onontdekt vakgebied. Ja. En daar liggen dus heel veel kansen. Zou een leuke acquisitie voor jullie zijn om nog eens een specialist Ik, in te lijven die dat... dat daar zijn we ook uh, heel erg in geïnteresseerd, Aha. absoluut. Maar okay. het is gewoon een nieuwe speeltuin. Ja. En dan moet je even kijken van nou, wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. En dat hoort ook meer bij deze tijd. Ja, het... Je moet als marketeer meer durven te experimenteren. Mm -hmm. Ja, en je kan alles lekker meten. Dus, uh, ja, dus, alles ja. is inderdaad te meten, maar ja. dat is natuurlijk ook echt de visie van onze groep. Brands can do better. Dus je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. En dat zien wij ook als rol van ons bureau. Gewoon challenge eigenlijk onze klanten om die lat steeds hoger te leggen. Mm -hmm. He, haal meer uit je content, zowel commercieel als inderdaad reputatiewijs. Maar mm -hmm. draag ook meer bij aan de maatschappij. Want dat wordt ook meer en meer verwacht ja, door, door consumenten. Dat is, daar hebben we het ook al vaker over ja. gehad. Hè? Ja. Hoe zit dat nou bij bedrijven? Ik bedoel, um, ik heb toch nog steeds best wel het idee... dat heel veel bedrijven daar best wel moeite mee hebben, toch? Met hun purpose. Nou, ik vind dat daar wel hele goede stappen gezet worden. Ja? Ook omdat... Consumenten eisen het. Ja. En zeker de wat meer jongere generaties. Die vinden het ook meer dan logisch dat bedrijven die verantwoordelijkheid nemen. Mm. En wat je ook ziet uit allerlei recente trendonderzoeken. Is dat het in deze tijd meer dan ooit verwacht wordt. Mm -hmm. Omdat consumenten ook denken van nou bedrijven. Jullie hebben jullie verdienen een hoop. Maar je moet ook echt wat teruggeven. Yeah. Dus duurzaamheid in brede zin. Staat echt op de agenda van de board. En dat is uh, waar het natuurlijk wel moet starten. Uh, de rol van influencers neemt af ja. ten, ten, ten opzichte van de experts. Ja. Leg eens uit. Nou, dat, is, heeft, dat was ook een concrete trend die wij zagen ontstaan door COVID. Ja. Toen zag je in het begin werden er nog allerlei influencers bij betrokken. Maar op een gegeven moment zag je gewoon bij de talkshows alleen maar de hardcore experts aan tafel zitten. Mm -hmm. Wat er ook toe geleid heeft dat er veel meer vertrouwen is ontstaan in de specifieke experts die er zijn op verschillende terreinen. En je hebt natuurlijk ook best veel vloggers, bloggers... die ook van alles over voeding bijvoorbeeld verspreiden. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk ook echte experts die inderdaad precies weten hoe je tot een gebalanceerde maaltijd komt. En wat we nu zien, is dat er veel meer vraag is naar die echte experts. Daar is gewoon meer vertrouwen in. Ons ja, nou snap ik, nou ja, dan snap ik wel dat je, dat je door COVID in, in de talkshows uh, daar behoefte aan hebt om die gasten aan tafel te zetten. Aan de andere kant snap ik ook wel dat je met influencers wil werken. Als jij contentmarketing wil gaan doen en jij kan werken met een influencer die gewoon een heel groot bereik heeft onder jouw doelgroep. Uh, in plaats van een expert die er misschien objectief veel meer verstand van heeft, maar die met drie volgers op Twitter zit, dan snap ik ook wel even die influencer kiest, toch? Nou, dat ligt er ook weer aan. Kijk, uiteindelijk moeten mensen je wel vertrouwen. Ja. Hè, want als je, je kunt een hoop bereik hebben, maar als mensen je videootje niet uitkijken, mm -hmm. nou, dan heb je er nog niks aan. Nee. Dus uiteindelijk gaat het erom om die boodschap over de bühne te brengen en om die echte relatie op te bouwen. Dus echte experts zijn de nieuwe influencers eigenlijk. Ja, daar zitten heel veel kansen voor bedrijven. En natuurlijk, het blijft altijd een beetje een mix, maar de oude strategieën van een paar jaar geleden van, was van oké, okay, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja, ja dat is helemaal niet meer nodig. Nee, je moet Probeer spannend. juist ja. de juiste expert te vinden die ook communicatief sterk is, ja. dan heb je een veel beter startpunt. Dan als je echt gewoon met een, uh, nou ja, daar zit een gat een in de markt, uh, Dolly. Nou, van, exp de van experts, uh, zeg de maar outgoing voor... figuren maken ja. om het over de buren te brengen. Wat Absoluut. ze allemaal weten. Ja, want die en het dan in eenvoudige taal ja. goed uit te leggen. Ja. Daar zitten heel veel kansen voor merken. Ja, ja, ja, ja. Eindelijk een soort mix van een influencer en een vakexpert. Vak ja, ja, klopt. Ja. Oh, mooi, ja. nieuwe rol. Als je uh, met commerciële KPIs wil werken op content marketing... Kijk, je kan natuurlijk uh, pak, uh, pak Google Ads en je wil een productje verkopen... dan knal je de budget in en je ziet de click-through... en je ziet de conversie op je website en klaar is, case gemeten. Als jij content marketing maakt en, en dan... Eh, voor, je maakt een documentaire of je maakt een interviewserie of whatever... Uh, hoe vertalen jullie dat naar sales? Of vertalen jullie dat altijd naar sales? En ja, hoe? Ja, dat proberen we wel. Ik zal even een praktisch voorbeeld. Ja? Bijvoorbeeld de NS, ook al een aantal jaren klant bij ons. Daar hebben wij echt als commerciële doelstelling... ...additionele reiskilometers creëren. Nou, meer mensen de trein in. Meer mensen de trein in, inderdaad, plat gezegd. Ja. Dus, uh, en dat, ja, daar hebben we natuurlijk een aantal... Nou, middelen voor om dat te meten. Yeah. Uh, maar dat wordt echt ook door een onafhankelijk bureau gemeten van hoeveel additionele reiskilometers hebben de content van MPG gecreëerd. Kun je dat altijd meten? Ja. Omdat het, is... Nou, het is natuurlijk nooit helemaal nee. 100% te herleiden of het specifiek van uh -huh. onze middelen is, want er draaien ook altijd nog andere campagnes yeah. naast. En Het ene heeft invloed op het andere. En... Het versterkt elkaar, yeah. maar er is best ook veel te herleiden. Als wij bijvoorbeeld digitale coupons hebben of in de, in de magazine in Spoor gewoon uh, coupons eh, van wissel dit in als jij je stedentrip doet. Mm -hmm. um, nou, dan kunnen we gewoon ja, natuurlijk ja. zien wat de redemptie is. Ja. En we kunnen ook zien welke uh, treinkaartjes er dan afgenomen worden... via de, uh, de codes bijvoorbeeld die erbij staan. En dus moet, de, je, moet je ook kunnen meten... Uh, we hebben het over purpose gehad. Ja. Uh, wordt het ook tijd dat er niet alleen op sales wordt gemeten... maar dat of gebeurt dat misschien al... dat je ook meet op software, of software criteria. Dat is natuurlijk een heel discussie nu gaande. Hè, van, moet je alleen shareholders value uh, als, als, als economisch principe hanteren... of moet je ook naar duurzaamheid de wereld mooier maken, mensen gelukkiger maken, de wereld groener maken. Ik verzin maar wat. Uh, daar kun je natuurlijk ook op meten. Ja. Gebeurt dat al? Nou, dat zie ik wel steeds meer. Gebeuren. Want daar is de contentmarketing met name super tof voor. Zeker, ook. Maar voor allebei, hoor. Maar dat is zeker de grote bedrijven die meten dat om de noemen reputatie. Okay. Omdat dat uiteindelijk ook direct je reputatie beïnvloedt. Ja. En dat heeft te maken met je bijdrage aan de maatschappij, ja. maar ook met hoe sympathiek wordt je gevonden als ja. merk, hoe dichtbij staan je, hoe herkennen consumenten zichzelf in het merk. En dat zijn allemaal variabelen die meer en meer gemeten worden. Mm. Ja. Dus ik denk dat dat meer gebeurt dan we doorhebben. Ja. Denk jij dat content marketing de wereld beter maakt? Ik denk niet dat content marketing anzicht de wereld beter maakt. Maar ik denk dat dat echt met ondernemerschap te maken heeft. Ja. En wij proberen de merken te challengen om gewoon hun eigen lat hoger te leggen. Zodat ja. zij de, de wereld beter kunnen maken. Ja, ja. En ik geloof wel dat als je de juiste verhalen vertelt en echt loyale klanten daarmee creëert. Ja. Zodat zij ook tot actie overgaan. Dan maken we samen de wereld een beetje mooier. Maar uiteindelijk... Ja, blijft de basis natuurlijk toch gewoon, uh, heeft een hele commerciële, commerciële ja. laag. Ja, ja, precies. Ja. Maar we moeten het wel samen doen. Dus het zal meer hand in hand gaan de, ja. dan de afgelopen decennia het geval was. Ja. Hey, tot slot, je hebt nu hoeveel mensen heb je nu uh, zeg maar, voor je werken? Nou, Werk je we hebben, mee? Ja, ja, gelukkig mag ik zelf ook ja. meewerken. Nee, we hebben 90 mensen NPG in Nederland. Ja. We hebben ook nog een kantoor in New York. Doe maar. Daar, daar zitten ook nog 10 ah, mensen. Is, oh, tien! 10? Oh, dat is echt een bureau. Dus niet is, de sales officer die ergens achter nee, zit? Het is echt een bureau. Dus, oh, okay. uh, nee, daar waarom, we, daar, waarom daar dan? Uh, daar werken we ook voor Albert Heijn. Dus daar ah. maken we zeg maar, de Amerikaanse alle handen voor uh, de Stop gasten Die gasten die eten, die, die, die, eten toch veel, die eten toch wel heel anders, hè? Ja, maar daar, uh, daar helpen wij ze bij om zelf te koken. Wat, maar hoezo zit Albert Heijn ook? In Amerika dan? Ja, AHOLD heeft, uh, heeft Stop van... Shop, Giant, echt oh, meerdere ja? merken, ook in Amerika. Oh, dus jullie dus bedienen de... AHOLD daar? Ja. ja. En dus toen dacht ik als we daar beginnen, dan kunnen we misschien nog andere merken ook gaan bedienen daar. Ja, ja, absoluut. Maar wij focussen wel primair op AHOLD. Ah, dus, okay. want dat zijn al meerdere supermarktmerken. Dus je hebt ruim 100 ja. mensen nu? Ja, MPG en dan nog zo'n 25 in de social hub. Oké. Okay. Dus en stel dat ik je over een uh, jaartje. Nou nodig, zou dan, nodig, hè? ja. Dan hopen we nog 40, 50 man er uh, weer bij te hebben. En in ja. welke hoek ben je met name aan het zoeken? Want je, je hebt een oorlogskas, uh, neem ik aan, ja, hè, met die investeerder zeker. achter je. Dus gewoon ja. kopen, dus een beeld uh, een buy and beeld strategie. Het zeg is maar. een buy and beeld maar wel heel erg op. Uh, ja, We willen wel synergie creëren. En we willen specialisatie toevoegen. En welke specialisaties wil je met dus, name toevoegen? Specialisaties. Nou, bijvoorbeeld op het gebied van YouTube, nog meer op het gebied van data. E-commerce, social commerce. Hè, dat zijn natuurlijk echt deelvakgebieden die, die in de ontwikkeling zijn. Okay. Dus die willen we verder gaan toevoegen inderdaad. Ja? Dus, dus, dus bureaus, die daar, of moeten ze zich niet aanmelden? Oh, iedereen mag mij altijd bellen. I ja? Ik vind het sowieso altijd leuk om uh, met ondernemers te praten. Okay. Uh, dat is al inspirerend. Ja, want dat ben je maar je zelf moet wel ook. financieel gezond zijn. ja. Dat ja is oh, wel even geen, een ja, ja, ja. Ja, ja. geen noodlijdende bureaus die ja. zich nee. hebben van laatste strohalm. Nee, Koop we willen ons. wel echt één en één is drie creëren. Oké, okay. ja. Mag ik jou heel veel plezier wensen en heel veel succes? Succes de komende ja, het tijd. Het zeker lukken. Dankjewel, dankjewel. dat je mijn gast was, Dolly. Graag gedaan. En dankjewel voor weer het kijken naar een uh, nieuwe video hier op 7DTV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, uh, ook hartstikke dankjewel daarvoor. Uh, wil je nou, uh, nog, en dat geldt eigenlijk alleen voor de YouTube-kijkers, maar ben je nou geïnteresseerd in content marketing en alles wat daarmee te maken heeft, hierna twee nieuwe video's die op dit onderwerp verder doorgaan. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!